We gaan vrolijk verder met onze meta-bespiegelingen over het bewijssysteem. Meta, dat wil zeggen dat we niet meer binnen het bewijssysteem werken, maar dat we gaan nadenken over het bewijssysteem en sterker nog dat we dingen gaan bewijzen over het bewijssysteem. En de vorige keer hebben we laten zien hoe je kunt redeneren, hoe je kunt bewijzen dat het bewijssysteem zelf sound is, dat wil zeggen dat alles wat je kunt afleiden, dat dat ook waar is. En dat is evident uh, dus wat je, wat je wil hebben. Maar de andere kant op van die bewering is even zo interessant. Of uh, ja, even zo interessant. Namelijk uh, is elke ware correctheidsbewering ook afleidbaar. Nou, er zijn onweinig veel correcte uh, correctheidsbeweringen. Dus domweg uh, alle beweringen bij langslopen en kijken of ze bewijsbaar zijn. Dat, dat werkt niet praktisch gezien niet, maar fundamenteel ook niet, want een van de uh, grootste logici aller tijden, Keudel, hopelijk hebben jullie daar dus wel wat uh, van uh, gehoord, uh, zijn roemruchte stelling is de onvolledigheidsstelling van de rekenkunde, dus de rekenkunde dat betreft bewering als 1 plus 1 is 2, dat gaat dus over de natuurlijke getallen en uh, nou, net zo goed als Inclidus bijvoorbeeld de meetkunde heeft geaxiomatiseerd. Uh, historisch zou ik niet precies weten wanneer dat gebeurd is wat gedaan is, maar Piano uh, is iemand geweest die uh, de Piano-rekenkunde heeft geaxiomatiseerd, die heeft een stel eenvoudige uh, axioma's uh, neergezet en uh, de standaard uh, bewijsregels plus een uh, inductieschema. Dan, en dat is je axiomasysteem voor rekenkunde, met behulp van je dus willekeurige beweringen kunt proberen formeel te bewijzen. En dat is dus wat ook in de praktijk gedaan wordt. Of, nou ja, meestal zijn wiskundige bewijzen niet helemaal zo formeel, maar in principe kun je daarmee, als je twijfelt aan een argument, een wiskundig argument, dan zou je in principe dat argument kunnen formaliseren in de piano rekenkunde. Uh, en meneer Geudel die heeft laten zien uh, dat uh, niet alleen de pianorekenkunde niet volledig is, dus dat er ware rekenkundige berekeningen zijn die je niet kunt afleiden, maar dat er überhaupt geen bewijssysteem voor de rekenkunde bestaat met behulp waarvan je alle ware rekenkundige beweringen kunt afleiden. Ja, het is misschien ook wel een beetje leuk om de context daarvan te beschrijven of te vertellen. Ja. Dat is, uh, het was uh, David Hilbert met, uh, met zijn Hilberts programma die stelde, uh, wat, dat moeten we kunnen, ja. maar dat was helemaal niet zeker. Nee. Hij presenteerde zijn programma, terwijl volgens mij was een dag daarvoor dat Gödel een onvolledigheidsstelling uh, had gepresenteerd in dezelfde ruimte. Ah, dat weet ik Dus al een, da een, dag, een dag voordat hij uh, zijn programma presenteerde, van ja. hier moeten we de aankomende honderd jaar mee bezig, ja. had Gödel al, uh, al laten zien dat, uh, dat het niet zou lukken. Ja. Nee, is, inderdaad. Is, Hilbert uh, menen nog dat uh, de hele wiskunde, inderdaad, de actie, maar, en in feite waren daarvoor volgens mij uh, Bertrand Russell uh, met uh, Principia Mathematica, streefde daar ook naar, naar ja. om, om de onze hele kennis over, over de wiskunde uh, te formaliseren. en Zelfs niet alleen de rekenkunde, maar gewoon alle, alle mogelijke wiskundes ja. vanuit basisprincipes helemaal op te bouwen. Ja. Een gigantisch uh, project. Maar de onderliggende gedachte was ook dat we uiteindelijk uh, alles zouden kunnen uh, formaliseren op basis van enkele uh, eenvoudige principes. Ja, en, en ook mechaniseren, hè? Dat, dat was ook een dat, van de idealen. Dat, dat, dat is een soort, uh, wel een, uh, ja, een vrij directe consequentie van, uh, van, uh, van het axiomatiseren. Want in principe kun je een uh, bewijssysteem uh, uh, nou, ja, mechaniseren, axiomatiseren. Ja. Je, kunt, uh, je kunt er computerprogramma's voor ontwikkelen die uh, automatisch uh, bewijzen genereren. En dat kan blind, dat, ze maar gewoon, dat is volgens mij ook... Nou, sterker nog, recentelijk uh, zijn er ook uh, AI-technieken gebruikt, machine learning technieken voor het automatisch vinden van, uh, van wiskundige stellingen. En dus Recentelijk kwam daar uh, wat uh, interessants uh, uit, hoewel dat werd nog wel betwijfeld voor, voor deze of geen in hoeverre dat uh, inderdaad ook wel interessant was of in, in hoeverre dat ook echt als een sterk punt voor mogelijke toepassingen van machine learning. Uh. Ik weet niet meer precies uh, wat dat betrof. Uh, maar, maar dat zou je eens uh, kunnen googlen. Uh, machine learning en uh, theorem uh, proof. Ja. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, meneer Geudel die heeft laten zien dus, dat er geen volledig bewijssysteem uh, bestaat voor de rekenkunde. Uh, net wat Hans zei, uh, slecht nieuws voor de automatiseerders onder ons. Goed nieuws voor de wiskundigen natuurlijk. Dan hebben ze altijd nog wat te doen. Ja, die, die blijven dus altijd nog wat te doen te hebben. Die, die hoeven niet naar uh, huis te sturen. Maar, oké, okay, zou je al denken, leuk verhaal allemaal. Uh, maar wat heeft dat nou te maken met ons? Uh, met het uh, bewijzen, correctheidsbewijzen voor programma's. Nou, een hele simpele uh, link bestaat er. Uh, namelijk, uh, voor... P staat hier voor een rekenkundige bewering. Nou, het is evident zo dat een willekeurige rekenkundige bewering is waar, dan en slechts dan deze correctheidsbewering waar is. Namelijk, nou, de skip doet niks. En vanuit het begin, als dit geldt, dat vanuit elke begintoestand uh, na afloop van skip P waar is, ja, dan moet dus P waar zijn in elke begintoestand. En dus in elke toestand, met andere woorden, P is een ware rekenkundige bewering. Dus zou je een volledige axiomatisering hebben, zou je alle reken correctheidsbewijzen kunnen afleiden, ja, dan heb je daarmee wil je, ook een bewijstechniek voor alle rekenkundige beweringen, want in plaats van kijken of je P kunt afleiden, ga je proberen deze correctheidsspecificatie afleiden. Dus dat is een hele simpele... Uh, zeg maar reductie hè, van, de, van de vraagstelling naar een compleet bewijssysteem voor programma correctheid naar uh, het niet bestaan van een volledig bewijssysteem voor de rekenkunde dus ja oké okay, dat zou dan nu kunnen denken einde exercitie of uh, ja dat is dan wat hè? Uh, we kunnen dus deze vraag hè, van uh, is elke ware rekenkundige bewering bewijsbaar? Nou, die vraag hebben we beantwoord. Nee, Klaas, Kees. Maar er valt nog wel wat meer over te vertellen. En dat is uh, een aanpassing van de notie van uh, volledigheid. En dat heeft ook wel een beetje te maken, kun je uitleggen of motiveren vanuit het idee dat we, dat we informatici zijn. Hm? Ja, dus deze reductie naar rekenkundige beweringen, kun je ook zeggen van, ja, oké, okay, maar wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in uh, rekenkundige beweringen. Wij zijn geïnteresseerd in uh, uh, de correctheid van formule. En als wij nu als informatici kunnen laten zien dat de correctheid van een programma te reduceren valt tot de waarheid van een stel rekenkundige beweringen, dan gooien we die hele hap over de schutting en dan vragen we de wiskundigen netjes die rekenkundige beweringen op te lossen. Nou, dat idee hè, van die separation of concerns of die, die taakverdeling, dat specialisme van wij zorgen ervoor, van, wij laten zien hoe, je, hoe de correctheid van een programma afhangt van een bepaalde rekenkundige bewering. Nou, dan is het vervolgens de taak van de wiskundigen om dat uit te volgen. Nou, dat leidt tot deze notie van relatieve volledigheid. We nemen gewoon aan dat we beschikking hebben over een, een of ander orakel. Dus, ja. hè, want we willen ook niet echt afhankelijk zijn van die wiskundigen. We nemen aan dat er gewoon een, een of ander orakel is uh, die ons vertelt uh, of, uh, of een assertie in rekenkundige bewering waar is of, of niet. Ja. Dat is uh, één ding. Dat is een belangrijke stap, maar daarmee zijn we er nog niet. Die notie van een relatieve volledigheid neemt ook aan dat we in onze assertietaal, in ons concrete geval is dat de assertietaal van de rekenkunde, maar in het algemeen kun je ook andere programmeertalen hebben met andere onderliggende domeinen. vandaar deze eis namelijk de eis dat de zogeheten zwakste preconditie van een statement met betrekking tot de gegeven postconditie dat die uitdrukbaar is als een assertie. Dat is het geval in de rekenkunde, maar daarmee met deze additionele eis stellen we ons in staat ook om de relatieve volledigheid voor meer talen met andere onderliggende datastructuren te bekijken. Nou. Wat is de zwakste preconditie? Dat is een verzameling van toestanden. Ik heb een gegeven statement S en ik heb een gegeven postconditie Q. Dan is de zwakste preconditie, zijn al die toestanden, zodanig dat elke terminerende berekening van die statement S vanuit die begintoestand moet termineren in Q. Ja? Ja, en, en, en het is dus een verzameling van toestanden ja. en we nemen aan dat, het, dat die verzameling uit te drukken valt als een assertie. Dat ja, is de precies. Ja. Ja. Dat er één assertie is die dat uh, uitdrukt. Ja. Als dat namelijk niet zo is, en je, er zijn voorbeelden wel te vinden van uh, talen waarin de zwakste preconditie niet uitdrukbaar is. En daar kan ik een heel eenvoudig voorbeeld van nemen. Neem nou onze uh, programmeertaal. Uh, we beperken ons domein tot de, tot, de, de gehele, tot de natuurlijke getallen voor het gemak. Dus geen of zo, maar gewoon natuurlijke getallen. En stel dat we uh, als operatie hebben uh, alleen de plus. No? In, in de assertietaal? Uh, nee, in, in de programmeertaal. In de programmeertaal. Ja. Uh, in de programmeertaal. Ja. En ook in de assertietaal. En ook in de assertietaal. En ook in de assertietaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, als jij de plus uh, hebt in je programmeertaal. ...dan kun je heel eenvoudig vermenigvuldiging uitdrukken. Ja. Maar die vermenigvuldiging, die kun je niet in de assertie-taal van de plus zo zonder meer uitdrukken, want dan heb je een recursief schema nodig. Ja. En we beperken ons tot de eerste orde logica, ja. waarin dat schema ja. niet, niet zomaar ja. beschikbaar is. Ja, ja dit, ik zit even te twijfelen, dat moet je dus wel even bedenken. Maar als jij een asceticitaal hebt met alleen plus, dan kun je niet zo zonder meer uh, een formule uitdrukken maken. V bijvoorbeeld een formule in drie variabelen, x, y en z, zodanig dat z het product is van x mal y. Dat, uh, dat kun je laten zien, dat is niet uitdrukbaar in een taal met alleen... Uh, alleen uh, plus. Ja, is dat zo? Ja, in de eerste orde logica. Ja, in de eerste-orde-logica. Ja, want als er een hogere-orde-logica ja. zit, dan kan het wel. Ja, dan kan het wel, maar ja. niet in de eerste orde predicaat logica. Maar met andere woorden kun je dus een programmaatje maken die, uh, die de vermenigvuldiging uh, uh, uitdrukt, het resultaat, hè, van x mal y is z. Maar dan zul je nooit daar de zwakste preconditie van kunnen uitdrukken, omdat je daar ja. Daarvoor heb je dus die vermenigvuldiging nodig. Iets dergelijks. Dus het is niet evident dat je in willekeurige assessietaal dit kan uitdrukken. Wel in onze taal. Dus het zijn twee hele sterke aannames. Dit ja. is een hele sterke aanname, want we weten al dat dit... Je kunt bijvoorbeeld alle ware uitdrukkingen in rekenkunde... Kun je, niet, kun je niet berekenen? Nee, kun je niet dus, dus we nemen iets aan wat niet berekenbaar is. Ja. Dus het is een behoorlijk sterke aanname. Ja. En hier hebben we ook een aanname over de uitdrukbaarheid. Ja. Ja, dus, dus daarmee wil zeggen dat alles wat je in een, in een, in een programmeertaal kunt uitrekenen... Ja. Eh, op, een, ...op een zekere manier dus ook beschreven moet kunnen worden. En nu, nu, nu vat ik het even informeel samen hoor. Dat ja, op een zekere manier beschreven moet kunnen worden in de assertie Ja. Maar hij moet wel zeggen, dus met betrekking... Tot onze taal met de onderliggende datadomeinen van de integers en de booleans, is dit inderdaad niet mogelijk, maar dit wel. Daarin kun je laten zien dat je de zwakste preconditie voor een willekeurige statement en een postconditie kunt uitdrukken. Dat kan. Nou, dit is ook wel mogelijk, maar niet mechanisch. Dus je kunt dit nee. niet automatiseren. Maar je kunt altijd nog die wiskundige aan de andere kant van de ja, schutting okay. vragen. Dus ja. het, is, het is niet zo dat het... Uh, ja, nee, maar, maar die sukkels komen er lang niet altijd gewoon direct uit. Nee. <laughs> nee. Nee, maar dit, dit is... Uh, dit kan je in, uh, in bepaalde gevallen wel uh, laten zien. Terwijl dit in het meeste geval uh, uh, niet... Uh. Goed. Uh, dit is onze notie van relatieve volledigheid, dus als we, en nu wil ik laten zien dat op basis van deze twee uh, aannames en nogmaals deze kunnen we voor onze taal uh, uh, laten zien, De, dit moeten we echt aannemen, dat voor onze taal, uh, uh, rela, onze taal, ons bewijssysteem uh, relatief volledig is. Dat wil ik nu uh, uh, laten zien. Ja. En dan, en dan is het dus relatief aan het orakel, daarom ja, heet het ja, relatief? ja. ja. ja. Ja, ja de, de, de, de, deze eis heeft niet als zodanig een, uh, een specie... Dat relatieve uh, heeft met name hier al uitgelegd Maar deze eis speelt even zo'n grote rol. Ja. Goed, voor de, dus dat, dat wil ik nu uh, laten, laten zien. En daartoe gaan we eerst even kijken naar wat uh, algemene eigenschappen van de zwakste preconditie. En dan zullen we geleidelijk aan zien dat die relatieve volledigheid... ...eigenlijk heel soepeltjes volgt uit die algemene eigenschappen. Dit is de eerste. Nou, als je even, na, even de definitie van de zwakste preconditie van die statement S... ...met betrekking tot de postconditie Q, tot je doorlaat dringen... ...ja, dan is dit een waarheid als een koe. Ja, dan is dit een tautologie. Want dit zijn precies al die toestanden... Waarvoor geldt dat elke terminerende executie van S resulteert in een eindtoestand waarin Q geldt. Dus ja, natuurlijk geldt dit als een geldige preconditie uh, die garandeert dat Q na afloop geldt. En is dit trouwens even voor de, voor de duidelijkheid: uh, in totale of in partiële correctie? Ja, okay. nee, we doen even, do, do, even simpel ja. we hoor. Houden, we houden het even simpel. Nee, dit is voor partiële correctie. Ja, dus geen terminatie bij wij. Uh, dit, de, de, dit verhaal kun je ook modulopen aanpassingen ook generaliseren naar totale correctheid. Maar we kijken puur naar partiële correctheid. Dat pakt het even net wat uh, eleganter en simpeler uit. Dus ja, ik hoop hè, als je even nadenkt over die definitie dat uh, de geldigheid van deze correctheidsspecificatie ja, dat dat, uh, dat volgt per definitie. Nou ja, sowieso volgen al die uh, eigenschappen per definitie. De tweede eis geeft aan, of laat ik eerst zeggen, de eerste eis geeft dus aan dat de zwakste preconditie inderdaad een preconditie is van, van uh, Q. De tweede, deze tweede uh, eigenschap geeft aan dat het de zwakste is. Die zegt namelijk, als uh, ik een willekeurige preconditie heb, die garandeert dat na afloop van S Q geldt, dan moet het zo zijn dat P die zwakste preconditie impliceert. Dus in die zin is het de zwakste. Het is de grootste verzameling van toestanden van waaruit... de grootste verzameling van toestanden die garanderen dat na afloop van S Q geldt. Dus als je een andere geldige preconditie hebt, ja, dan moet dat automatisch een subset daarvan zijn. En een subset in de logica wordt uitgedrukt door die implicatie. Dit kun je ook lezen als de verzameling van toestanden die P waarmaken, moet, moet bevat zijn in de verzameling van toestanden die door deze assertie beschreven wordt. En nogmaals, dit is gewoon een assertie. Hoe die assertie eruit ziet, daar afstraaien we van. We nemen gewoon aan dat er een assertie bestaat en we redeneren over die aseptie uh, in de termen van zijn betekenis, hè, zoals dat hier gegeven is. Ja, dus deze definitie, hè, deze betekenis van die assetie die gebruik je om dit te laten zien en, dat, uh, en om vervolgens dit te laten zien en ook alle andere eigenschappen, zoals deze. We hebben het assignment axioma gezien. Uh, en als je een uh, gegeven postconditie hebt, uh, hoe krijg je dan de preconditie? Nou, gewoon door uh, uh, van, van een assignment U voor T, vervang je U door T. Ja, modulo de uh, gedoe met uh, RE-assignments, maar grofweg, als wij daar even vanaf heren, wordt de zwakste preconditie of wordt de preconditie berekend door deze substitutie. Nou, je kunt. Het is niet zo moeilijk in te zien dat dat tevens ook de zwakste is. In de assignment axioma zeg je daar niks over. Zeg je alleen als je dit als preconditie neemt, dan geldt een afloop van de assignment Q. Maar dat het ook de zwakste is, dat zegt dat assignment axioma op zichzelf niet. Dus dat zou je nog moeten bewijzen. Ja, want hoe, hoe zou je dat goed kunnen inzien dat het ook daadwerkelijk de zwakste is? Dat kun je inzien en dat is de, door middel van het uh, substitutielemma van de eerste orde predicaatlogica en die zegt het volgende als ik deze assertie dus dat is Q onder die substitutie die assertie als ik die evalueer in een toestand dan is dat hetzelfde als Q evalueren in de toestand waarin ik die assignment uitvoer nou ja, dan volgt daar direct al uit dat het de zwakste is. Want als ik een toestand P heb, die dit, en dat is een geldige uh, preconditie van deze assignment. En zou hij deze assertie niet impliceren, ja, dan heb ik dus een, een toestand waarin P geldt. Mm -hmm. En in diezelfde toestand geldt Q niet onder die substitutie. Maar met de substitutielemma weet ik dan ook dat Q niet geldt. Nadat ik die assignment uitvoer. Maar dat moet wel. Maar dat moet wel omdat die gegeven uh, die, omdat, dit een gel, omdat die P een geldige uh, de aanname was. Die gegeven P was een geldige preconditie van die assignment. Ja. Ja. Dus op die manier kun je laten zien met behulp van uh, de substitutielemma van de eerste predicaatlogica dat het inderdaad ook de zwakste is. Oké, okay. nou fietsen we verder. We gaan dus uh, nu, uh, dit zijn twee algemene eigenschappen voor willekeurige statements. Nu zijn we eigenlijk bezig met kijken wat de eigenschappen van de zwakste preconditie voor onze verschillende statements. En dat doen we weer met inductie. We kijken naar nou, het simpele basisgeval. Dan kijken we, ja, wat is nou eigenlijk de zwakste preconditie van de sequentiële compositie, et cetera. Dus hier hebben we de zwakste preconditie van... Uh, een sequentiële compositie van S1 gevolgd door S2 met de postconditie Q. Nou, dat is niet zo moeilijk om dat in te zien dat je daarvoor krijgt door de zwakste preconditie te nemen van S1 met betrekking tot de zwakste preconditie van S2 met betrekking tot Q. Ja, zou het niet werken als je ze omdraait? Nee, nee want dan... Uh, ja, dat is... Uh, uh, bij, uh, nee. Nee, dat, dat, dat gaat niet werken. Want nou ja, intuïtief, neem, neem een toestand hier die hierin zit. Ik ga nou berekenen dat het waar is. Ja. En dan kun je er zelf ook wel inzien dat het, uh, dat het uh, dat je niet kunt omdraaien. Stel je hebt een toestand die in deze verzameling zit, dan weet je dus dat na elke na, na terminerende berekening van S1 zit die in deze toestand. Ja. Maar dat wil zeggen dat na elke t de berekening vanuit die eindtoestand van die moet naar S2 Q gelden. Dan heb je dus twee berekeningen, eerst van S1 gevolgd door S2, met eindtoestand waarin Q geldt. Nou, die twee berekeningen die plak je aan elkaar ja. en dan heb je berekening van S1 gevolgd S2. Ja. Dus op die manier laat je zien dat in ieder geval deze verzameling bevat is in die. Nou andersom, neem je een toestand hier... En stel dus na afloop van S1 gevolgd S2 geldt Q. Nou, als ik zo'n terminerende berekening heb, dan weet ik, dan bestaat er een tussentoestand. De toestand na afloop van S1. Maar die toestand, die is weer een begintoestand van S2 naar Q. Dus die behoort tot deze verzameling. En daarmee is dus de begintoestand, die behoort tot deze hele verzameling. Dus daarmee heb je die... Andere kant uh, inclusie bekeken. Dat doe ik even snel nou, maar je, het is wel een goede uh, test voor je begrip uh, om, uh, om op wat papier is dus gewoon dat uh, uit te schrijven. van uh, die, Deze twee inclusies op basis van de definitie van die zwakste preconditie. Ja, Ja, ja dus het is ook wel de crux hier inderdaad dat je deze gelijkheid opsplitst in de ja. beide zijn bevatten elkaar. Hè? Ja, ja, dat ja, is wel wel wat Ze gaan net even anders, die ja, twee richtingen. Ja, ja. Ja. Precies. Nou, dan heb je de if-then-else. Die kun je op verschillende manieren doen, met implicatie, maar ik heb het op deze manier gedaan. Ja, als je de zwakste preconditie van een if-then-else, wat is dat? Nou ja, ofwel de, je de mogelijkheid dat B geldt, dus dan moet die begintoestand, uh, moet dan natuurlijk in de zwakste preconditie van S1 zitten met betrekking tot Q, want hij moet garanderen dat na afloop van S1 Q geldt. En anderzijds, als uh, in je begintoestand ben je niet geld, ja, dan moet je dus natuurlijk garanderen dat na afloop van S2, Q geldt. Dus dit, dit volgt uh, eigenlijk ook heel makkelijk. Uh. Maar nu, ja, de lastige uh, gast in dit verhaal is natuurlijk deze jongen, de wild statement. Nou, even puzzelen. En ook met name, he, je kunt de while-statement als een soort met uh, tail recursie zien. He? Want je test of eerst of B is en dan, wat doe je dan? Dan bereken je, uh, of laten we zeggen, als B niet waar is, dan termineert hij direct. Dus oké, okay, dan krijg je dus niet B en Q, de is één mogelijkheid. Of, nou, er geldt B, maar ja, dan lees je het eigenlijk bijna als een if-then-else, want dan ...moet je dus de body uitvoeren, maar ja, wat, wat komt hier dan? Huh? Nou, ik verklap het al wel een beetje. Uh, het is een vorm van tail recursie. Uh, de de, de while statement kun je schrij uh, schrijven van uh, uh, als B dan uh, S gevolgd door de while statement uh, uh, weer. Of niet B, en je bent direct klaar. Nou, we zitten dus hier in die, uh, die dentak. Nou, en als je gewoon die theo uitschrijft, dan krijg je gewoon dit. En dat is dus dezelfde preconditie, slagste preconditie, als die hier. Ja. Het ja. dus ja. is een recursieve... Het is een recursieve definitie. Ja. Je, je, je pleurt hier in dit argument gewoon weer de slagste preconditie. Ja. Dus het is een recudie, recursieve definitie. Uh, ja, circulair natuurlijk in nou, is Het, het is recursief circulair, dus dan uh, is de vraag: is het wel, uh, wel gedefinieerd. Nou, daar ga ik nou niet te veel op in. Dat is zo, dat kun je laten zien dat het uh, goed gedefinieerd is. Dat het dan inderdaad een oplossing heeft. Maar uh, nogmaals, uh, de. Het basisidee van deze recursieve definitie is eigenlijk deze recursieve definitie van de statement, stemon While-statement, semantisch gezien hetzelfde als als B dan S gevolgd door de while-statement. En impliciet is de L stak, als niet B dan termineer je. En dat zie je dus direct weer spiegeld in die definitie van die zwakste preconditie. Ja, dat is nog even een vraag. Uh, wat, dit zijn algemene eigenschappen die voor de zwakste preconditie moeten gelden. En niet, zei, nee, die gelden. Oh, die gelden, ja. juist. juist. Wat je had op de vorige slide, uh, daar staat de definitie van de zwakste preconditie. Ja. En dit geldt er allemaal voor. Dus dit kan je ja. er allemaal uit bewijzen. Ja. Uh, kun je ook, als je de vorige slide vergeet, dit niet nemen als een definitie? Uh, jawel, dat kan. Dat kan. Kun je de, zo zijn er ook, uh, dat is al. Onze, onze uh, grote Dijkstra die uh, heeft uh, een zwakste pre. Die, die is op de proppen gekomen. Zoals het, Tony Hoor is de man die de pre- postconditie specificaties heeft geïntroduceerd, met name. Maar uh, Dijkstra uh, is de man van de uh, zogeheten zwakste preconditiecalculus. En. Uh, dus die ging niet uit van zozeer pre- en postconditie-specificaties, maar uit de karakterisering van de zachtse preconditie. En ja, dit zijn de axioma-regels voor, uh, voor die calculus. Maar vervolgens, op basis van een onafhankelijke semantiek, zoals ook in het boek beschreven staat, kun je bijvoorbeeld laten zien dat deze axioma's ook inderdaad waar zijn. Ja, dus dan kijk, de semantiek van onze programmeertaal... Gebruiken dan als een model ja. waarin deze axioma's dan gelden. Ja, ja. ja. ja. Goed, maar wij gaan even vanuit, we hebben een onafhankelijk semantiek, mm -hmm. uh, maar daar gaan we nu niet verder op in. Maar met behulp van die, op basis van die semantiek kunnen we laten zien dat deze axioma's allemaal hier uh, correct uh, zijn. Ja. Dus dat dit uh, een geldige, geldige kritisering, geldige eigenschappen zijn van de zwakste preconditie. Ja. Maar waarom waren we ook alweer uh, bezig met de zwakste preconditie? Ja, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dat is altijd even goed afvragen, want uh, uh, ik beweerde, wij willen relatieve volledigheid uh, bewijzen. Uh, en dat deden we onder de aanname van alle, uh, we hebben beschikking, we hebben een orakel voor alle valid asserties. en de expressiviteit van de zwakste preconditie. Toen kom ik, wat lijkt op een zijweg, ben ik me gaan verdiepen in een stel eigenschappen van de slagse preconditie, wel, maar wel op systematische wijze natuurlijk, zoals je hier ziet. Niet zo lukraak, wat eigenschappen uit de mouw schuddend, maar gewoon systematisch. En nu laat ik zien hoe het relatieve volledigheid volgt uit deze eigenschappen. Want hoe kunnen we nou relatieve volledigheid bewijzen? Met inductie naar de statement S gaan we bewijzen dat deze correctheidsformule afleidbaar is. Ja, dat dus is het... voldoende. Ja. ja, want. Waarom ja. is dat voldoende? Dat is voldoende. Oh, ja. Ja, dus voor, dat voordat we deze hele constructie doen. Waar, waarom is het voldoende om dit af te leiden, om dan die relatieve volledigheid te hebben? Oh dan, dan moeten we alweer een beetje verder. Ja. Oh, wacht. Nee. Nee, nee. Oké, okay, dat heb ik al van ja, is vanzelfsprekend aangenomen. Ja, dat is misschien nog wel een goede vraag eerst. Ja. ja, waarom is dit zo? Vraag, grote vraagteken. Nou, dat is niet zo moeilijk in te zien. Dat het volstaat om deze specifieke... En dit is eigenlijk een generieke... Uh, voor elke statement S en een gegeven postconditie... Is dit een generieke uh, uh, correctheidsspecificatie En een willeke, je kunt het laten zien... Op basis van die eigenschappen van de zwakste preconditie, dat een willekeurige ware uh, pre-postconditie-specificatie met Q als postconditie, dus met een willekeurige preconditie van S, die garandeert dat daar afloop Q geldt, moet gelden dat P impliceert dit. Want dat hebben we al laten zien. Ja, dat is een eigenschap, is dat is een eigenschap van, eigenschap van de, de zwakste preconditie. Dus als we hier, als we hebben al. Hebben, als we hebben laten zien dat de, zwakste de correctheidsspecificatie met preconditie zwakste, deze zwakste preconditie als we die correctheidsformule hebben afgeleid, dan kunnen we met een simpele consequentie-regel dit afleiden. Want we weten, hè, bij definitie van de zwakste preconditie, dat een willekeurige ware correctheidsspecificatie met preconditie P die Q garandeert, dan moet dat gelden. En we weten dat dat moet gelden vanuit de definitie, maar we, ja, we hoeven dan vervolgens dit niet meer uh, te bewijzen. Maar hey, wat, wat we kunnen hier, dit is een ware implicatie dus op, en we ja. hadden dat orakel, en, en daarmee hebben ah, ja, we... Je ook, we hebben hier niet eens een orakel voor nodig, want dit kunnen ja. we zelf. Uh, dit volgt gewoon uit, uit de die. definitie van de zwakste preconditie. Okay. Dus uh, dat, dat kunnen we zelf. Daar hebben We geen uh, orakel voor nodig. Ja, maar waar, waar hebben we dat orakel dan nodig? Want het is, ja, een, het is een aanname. Hè? Ja. ja. Da, uh, dat, dat gaan we zo meteen zien. Okay. De mooie ja. inderdaad, dat is een goede. Dat zou ik niet direct zo uh, weten. Maar dit moet natuurlijk ergens vandaan komen. Ja, anders, anders hebben we een aanname die we niet gebruiken. Dan had je hem niet nodig. Ja, ja. ja. ja want mijn bewering is, dit, dit is... dit. Je hebt geen orakel voor nodig. Dat nee, want we nemen aan dat dit waar is, inderdaad. Nou, het, nee, we nemen aan dat dit waar is. Ja, maar dit, dit is waar dan en slechts dan als dat waar is. Maar ja. dan zitten we nog steeds op de semantiek. En een ware, het dus ja. is een ware uh, maar dat, assertie, maar ja. dan moet die ook bewijsbaar zijn. En nou, dat was het, dat was het orakel, toch? Nou, nee, dat orakel nee, zegt niet dat het bewijsbaar moet zijn, zegt alleen dat het waar is. Hoe dat orakel erachter komt, dat, uh, ja. dat, dat ja. maakt er niet uit. Ja. Maar dat moeten we even in ons hoofd houden, waar dat uh, orakel een uh, rol speelt. Hmm. Nou, dat doen we met inductie naar S. Nou, we gaan dus met inductie naar S bewijzen dat deze specifieke correctheidsformule afleidbaar is. Nou, dus we hebben al één eigenschap van de zwakste preconditie, was dat uh, gelijk is aan Q onder die substitutie. Nou, dan pas je het assignment daar zo maar toe, dan ben je klaar. Hmm. Ja, want dit, deze twee zijn uh, equivalent voor de ja. substitutie. en, dan, en dan, dan krijgen we hier Q met die substitutie we ja. weten dat S is UT, ja. samen het axioma. Ja, het laatste case. Hier zie je, dat zit S1 gevolgd door S2. Nou, met de inductiehypothese, dat is waar je te zal, mooi moet je wel even over nadenken, maar dan moet ik een inductiehypothese gebruiken van S1 en S2. Uh, nou, deze ligt meer voor de hand. Nou, eigenlijk liggen ze beide voor de hand. Voor, dit geldt voor willekeurige Q. Hè. Je moet even goed bedenken dat de inductiehypothese zegt dat het voor willekeurige... Uh, uh, uh, uh, in dit geval voor S1 en S2, voor een willekeurige postconditie geldt. Voor wille, hè. De inductiehypothese voor S1 en S2 zegt dat voor willekeurige Q de zwakste preconditie van S1 met betrekking tot die Q afleidbaar is en voor S2. Ja. Dat is wel belangrijk, dat het ja. veel. want dan ben je vrij om te kiezen. Dan kies je natuurlijk de inductiehypothese voor S2 met betrekking tot postconditie Q. Dus dan krijg ik de zwakste preconditie van S2 met betrekking tot Q, dat dat daar afleidbaar is. Nou, wat kies ik dan als postconditie van S1? Ja, dit ding natuurlijk. En dan weet ik dat uh, met de inductiehypothese, dat deze formule, deze correctheidsformule afleidbaar is. De zwakste preconditie van S1 met betrekking tot deze postconditie. Maar ja, nu gebruiken we die eigenschap weer. Dus, oh ja, nee, eerst nog de compositieregel, dan krijgen we deze. En dan krijgen we die eigenschap met de consequenceregel. En hebben we net laten zien dat dit equivalent is met dat, op basis van, gewoon puur de definitie van de zwakste preconditie. Dus dat volgt allemaal heel simpel uit. Uh, uit uh, Oké, okay, de if else, uh, Sorry, dit volgt dus allemaal heel direct uit die uh, eigenschappen. Nou, idem dito voor de, de uh, keuzestatement, if-then-els. Dus dat laat ik. Uh, als je geïnteresseerd bent, uh, ook om je kennis te, te toetsen van uh, van dit verhaal, kun je dit dus uitproberen. Maar het is Echt niet moeilijker dan dit. Er zijn nog echt maar een paar uh, redeneerde uh, stappen. En nogmaals, het gewoon puur uh, toepassen van de inductiehypothese en die eigenschap uh, van de zwakste preconditie voor zo'n keuzestap. Ja, dit was natuurlijk het uh, interessantste. Ja, hè, zoals ik al zei, van, uh, ja, hier was het wel vrij hand liggend, welke positie. He, welke postcondities je gebruikt voor de inductiehypothese. Maar hier is het wat minder voor de ik, ik kan de inductiehypothese gebruiken voor S. Ja, maar dat is voor een willekeurige postconditie Q. Ja, dan, maar dan met de zwakste preconditie van S. Dus de Q op de vorige slide die, die, die instantiëren we nu met de zwakste preconditie van het WAL programma Ja, van het hele WOW-programma. Ja. Ja. Dus dat is, ja, dan moet je even opkomen. Ja. Maar wat je kunt laten zien, hoe, hoe kom je daarop? En dat zullen we zo zien. Want we kunnen laten zien dat feitelijk de zwakste preconditie van die uh, gegeven postconditie Q van die hele while statement dat dit ding, dat is een invariant van de while statement En dat gaan we nu laten zien. Mm -hmm. Want, oké, okay, met behulp van de inductiehypothese uh, kunnen we in ieder geval ja. dit al uh, afleiden. Ja. Hè, dat is ja, ja, want de inductiehypothese geldt voor de S. Voor en s, willekeurige Q. En, willekeurige, en we kiezen WPS-accent ja. Q als Q. Ja. Dus dit, dit krijgen we gratis uh, voor niets vanuit de inductiehypothese. Ja. Maar wat ik nou wil laten zien, is dat uh, deze uh, assertie, die zwakste iets van s Accent, prime, met betekent dat betekent dat dat een invariant uh, is. Dus dan moet ik laten zien. even kijken wat ik heb zeg. Nou ja, dan moet ik dus laten zien dat als uh, deze bewering geldt, en B, ja, dat dan na afloop van S dit weer geldt. Ja. <coughs> maar dat doe ik met de consequensregel. regel het volstaat om nou te laten zien dat deze, he, dus de, deze invariant om met B tezamen dit impliceert. Dan ben ik klaar. Want dan heb ik laten zien dat uh, WP, S-accent, Q inderdaad een invariant is. He, want dat krijg ik. He, Dan kan ik de loopregel gebruiken Ja, en dan nou, kan nou, ik, uh, ja. ja want in de, in de loopregel weet je dat als dit invariant is, dan moet de preconditie zijn, de invariant en de boeien. En B, ja. he, dat, die komt hiervan. Ja. Uh, en dan voer je de body uit en dan moet de variant weer op het einde gelden. Ja, dus als ik inderdaad deze implicatie bewezen heb. Dan kan ik met de consequence regel hiertoe uh, concluderen. Ja, want dan, dan dit staat hierboven en met behulp van dit. Ja, dit uh, is gewoon een consequensregel. regel. Ja. En dan, dan de while regel. En dan pas je de uh, while regel toe, dan krijg je dus. Uh, dat na afloop weer natuurlijk die invariant geldt en uh, een niet B. Nou uh, ja, waar moeten we nou heen? We moeten laten zien dat. We voor Zijn we er? Nee, voor een wij moeten nu laten zien voor een willekeurige toestand Q, ja. het programma S-accent, dat dan onze WP S-accent Q inderdaad afleidbaar is. Hè? Dat is waar we naartoe willen. Ja, maar ja, dat, dat staat hier al bijna. Bijna. Nou, alleen hier niet. Daar moet Q staan. Ja. Maar ja, dat volgt wel direct natuurlijk. Want als jij in een toestand, als een toestand B niet waarmaakt, en hij is tegelijkertijd, garandeert hij dat na elke termineer een berekening van S-accent Q geldt, dan moet dus ook Q gelden in die toestand. Want B geldt niet. Dus hij termineert het direct, dus er moet Q gelden. Dus je krijgt direct met de consequensregel, Vanuit dit krijg je dat. En deze implicatie, hadden we die al... Uh, nee, die hebben we volgens mij nog niet gedaan. Nee, been. die hadden we nog niet uh, gedaan. Dus die moet eigenlijk ook nog. Ja. Dus ja. we hebben hier, hier weer dat while-programma staan. Ja. En dan, uh, ja, dan hebben we dus uiteraard dat die, die weakest precondition voor dat while-programma. Ja. Die bestond uit, uh, uit twee delen. Hè? Al, hè? Je kon ja. het zien als een rolling. De while kun je zien als een if. Ja. Of B geldt, maar dat is inderdaad hier het geval. Ja, en dan zie je nou, dus direct. En In de definitie staat dat al gelijk. Ja. Ja, ja, dus dit volgt ook gewoon direct uit die, uit die definitie. Ja. En uh, ja, is Kees. Even kijken, hebben we nog meer? Nee. That's it. Dus uh, in, a nutshell, uh, zien, in een nutshell, even zien, vanuit die eigenschappen. Uh, toch zo'n beetje in... Uh, Eén slide, twee slides, de volledigheid laten zien. Met een uh, vrij recht toe, recht aan inductie naar, naar die statement, dus als we nog even teruggaan. Ja, wat hebben we nou net bewezen? Dit, Ja, het inductie, precies. dit. Ja. En daaruit volgt dus met volledig, dat, dat willekeurige uh, geldige preconditie, de preconditie die garandeert dat na afloop van S-Q geldt, weten we dan dat P dit moet impliceren. Dus als we dit al hebben afgeleid, dan kunnen we met de consequensregel een willekeurige correctheidsformule over S met postconditie Q afleiden. Ja, en dat is volledig. Ja. ja, relatief volledig. Dan kunnen we nog terugkomen op de vraag, ja. waar is het orakel geraadpleegd? Uh, waar raadpleegd? is het orakel uh, van nodig? Dus dus er, er komen ja. een aantal keren, hè, dus we sowieso op het topniveau, waarbij we dus die P impliceert, de weakest precondition, ja. Dat is deze. Hier, hier hebben we, hier hebben we een, een, een geldige, dus een, een ware assertie. Ja. En we hebben, voor de rest hebben we ook nog in het bewijs van relatieve volledigheid, van, van dit inductiebewijs, een aantal implicaties. Ja. Ik zou denken op die plek dat het orakel... Uh, ja, maar, ja, maar ja dat er orakel zit natuurlijk in, in dit bewijs. Kijk, want wat is het nou het verhaal? Wij willen zo'n correctheidsassertie uh, afleiden. Maar wij weten natuurlijk niet of dat ding waar is. En we weten nu mm -hmm. dat het volstaat om dit af te leiden, deze implicatie te bewijzen. Ja. Nou ja, daar heb je dan een orakel van nodig. Ja. Want dat kan je niet in het algemeen zo zonder meer doen. Ja. Kijk, in feite... Ze, is ons bewijssysteem heel, heel simpel. Als je, eigenlijk hoef je helemaal niet meer, hè, als we nu eenmaal dit hebben afgeleid, we weten dat dit afleidbaar is, ja, dan heb je eigenlijk, <laughs> hoef je niks meer, als je een correctheidsbewering hebt, hoef je niet meer een heel bewijs op te zetten over die S. Nee, je neemt dat, dat ene generieke bewijs, dit, mm -hmm. dus één keer. Je hoeft eigenlijk een programma maar één keer correct te bewijzen, namelijk uh, Laten zien dat de, eh, dit bewijs, dus, en dat is eigenlijk generiek, dat heb ik al, uh, al gegenereerd. Dus je hoeft eigenlijk niks meer te bewijzen, want we hebben het al voor willekeurig statement laten zien dat dit afleidbaar is. Dus, ja, wat moeten we nou nou eigenlijk doen in programma correctheid? We hebben gegeven correctheidsspecificatie en die willen we afleiden. Nou, eigenlijk verstaat het alleen om te bewijzen dat P impliceert... Uh, we hebben preconditie van de met Maar ja. daar hebben we dus de orakel voor nodig. Ja. En we hebben wel berekening in, als dit zo is, dan geldt dat. Maar ja, wij weten in de praktijk, hebben we hebben dit ding gegeven. En vervolgens willen we hem uh, correct bewijzen. Dus ja. daar gebruik je dat, uh, dat orakel. Ja, ja wat, wat, dit is niet een heel erg praktische nou, dat is manier dus van bewijzen. <laughs> dus, Want deze, deze WP, hoe schrijf je die ja, op op papier? Ja, ja. Nou, dat is We uh, nee, nee, beginnen aan, hè? Dat, dat, kijk, dat inductieschema. Uh, dit. Oh, wacht, uh, sorry. Dit. Ja, dit suggereert dat het wel simpel is, ik bedoel, hier uh, is gewoon substitutie. Dit, dit is uh, ook wel te doen, dit is ook wel. Maar ja, dit uitdrukken, je moet uh, laten zien dat er zo'n uh, assertie bestaat. En uh, in tweede orde, bijvoorbeeld in tweede orde logica, zal het uh, relatief makkelijk zijn, want dan kun je gewoon een, een recursief predicaat uh, definiëren. Maar dan wordt het redeneren ook weer uh, extra uh, moeilijk. En uh, hoe we dat in onze asceticitaal moeten doen, dat kan wel. Je kunt namelijk voor, uh, laten zien dat voor in onze taal... De zwarte preconditie voor welke statement S uitdrukbaar is, maar uh, dat gaat helemaal uh, via uh, codering uh, truc. Want ja, het is natuurlijk een beetje raar, want je praat over dit, dit is een verzameling van toestanden. Maar in de betekenis, uh, even teruggaan. Uh, in de, de betekenis be, praat over berekeningen. Ik zit in een toestand, dan kan ik alleen maar zeggen, een variabele x is groter dan y, uh, of x is dit, of wat dan ook. Uh, maar hoezo kan ik praten over berekeningen in een toestand? Over berekeningen van een statement? De rekenkunde kent geen programma's, kent alleen maar getallen. De rekenkunde kent op zich ook geen berekeningen, semantiek van programma's. Dus hoe in godsnaam zou ik hier een assertie voor kunnen verzinnen? Dat zou je bij voorbaat al kunnen zeggen van, ja hallo, hoezo, uh, rekenkunde gaat over getallen. Hier heb ik een bewering die gaat over berekeningen en programma's. Nou, dus eigenlijk komt dat uh, gebruikje dezelfde truc als uh, Gödel gedaan heeft. Want Gödel heeft dit bewezen uh, door in zekere zin uh, in de rekenkunde zelf bewijzen te coderen. Hij heeft eigenlijk, het basisprincipe was een leugenaarsparadox van uh, deze zin is onwaar. Uh, en hij heeft een zin gemaakt, geconstrueerd of laten zien dat je zinnen kunt, rekenkundige beweringen kan maken, die van zichzelf zeggen dat ze niet bewijsbaar zijn in een, een of ander bewijssysteem, gegeven bewijssysteem. Nou ja, dan heb je ook zoiets, ah, hoezo, hoezo kan een rekenkundige bewering praten over getallen, en praat niet over uh, een bewijs, laat staan over het bewijs van zichzelf. Nou, dat, dat heeft Gödel uh, opgelost door, uh, ja, eigenlijk een simpele coderingstechniek, uh, laten zien dat, uh, nou ja, je kunt gewoon, formules uh, is een rijtje symbolen, uh, elk symbool uh, kun je laten corresponderen met een getal, dus elke formule, is een getal, een ja. rijtje getallen. Een rijtje getallen kun je weer colleren als één getal met uh, prim-getallen. Ja. Ja. Uh, een bewijs is niks anders dan een rijtje van formules. Ja. Elke formule was een getal, dus ik heb weer een rijtje van getallen. Dus een heel bewijs is er ook weer. Eén dus getal, ja. ja. En zo heb je dus dat hele bewijs gereduceerd, Gecodeerd tot, tot één getal. Ja. Ja. En sterker nog, wat je dus verder kan doen, is gegeven die codering kun je ook rekenkundige... Uh, uh, uh, uh, functies uh, construeren die inderdaad zeggen: hé, hey, dit getal codeert inderdaad een bewijs. Mm -hmm. je dus je, een hebt de... pre... je kunt een predicaat definiëren, ja. Ja. zodat het predicaat voor een getal waar is als het een bewijs is, ja. en het predicaat onwaar is als het, als het niet goed gevormd is, dus als het getal niet correspondeert met een bewijs. Ja, precies. Ja. Dus. En dan, dan daar met de behulp daarvan, dan heeft hij dus die, die, die zin geconstrueerd, hè, op basis van zijn leugenaarsparadox. Ja. Ik ben niet bewijsbaar, maar dat is dus wel bewijsbaar. Als, hoe, hoe werkt dat dan op het einde? Dat is... Ja, dan moet je dan even, even denken. Uh, dus, want het gaat erom om te laten zien dat er een ware bewering is die niet afleidbaar is. Ja. dus. Uh, nou ja, stel die bewering die van zichzelf zegt dat hij niet afleidbaar is. Als hij niet waar is, dan moet hij juist afleidbaar zijn. Mm -hmm. Maar, het bewijssysteem is sound, En daarmee zou hij dus ook waar moeten zijn. Dus als hij niet waar is, dan moet hij waar zijn. Dus dan heb je een paradox. Ja. En als hij waar is, ja, dan zegt hij dus van zichzelf al dat hij niet afleidbaar is. Dus dan kan hij ook niet afleidbaar zijn. Dus uit de, uit de definitie van wat hij zegt, ja, ja, ik dus ben niet afleidbaar, ja. volgt dus dat je dan een ware bewering hebt die inderdaad niet afleidbaar is. Want nogmaals, je, hij kan niet uh, onwaar zijn. Want als een, als een zin, als een bewering zegt, ik ben niet afleidbaar en het is onwaar, dan zegt hij dus van zichzelf dat hij afleidbaar is. Ja, hij maar zegt, alles, is maar alles wat afleidbaar is, is waar. Ja. Dus onwaar ja. impliceert waar. Ja. Dus hij moet wel waar zijn en daarmee niet uh, afleidbaar. Ja. Dus dat is ja, de hele geraffineerde, eigenlijk in een nutshell, uh, wat, wat, wat Geudel verzonnen had. Om, om op die manier uh, te laten zien dat de rekenkunde uh, uh, niet volledig is. Maar om te laten zien dat je inderdaad zo'n zo formule bestaat. Dat, dat, dat is, dat, uh, je hebt trouwens een hele. Hele recursietheorie is daarop gebaseerd op uh, definiëren van recursieve functies uh, in, in de rekenkunde. Maar goed, daar gaan we nou. Op. Maar dezelfde tot besluit. Oh ja, nee, sorry, we gingen over die expressiviteit praten. Nou, Een die, die soortgelijke coderingsdruk kunnen we gebruiken om dit uh, te, te, te, te formaliseren. Want ja. Want een berekening is, is een rijtje van toestanden. Ja. Zo zou je dat kunnen zeggen. Je begint in de begintoestand. En elke keer als er een assignment wordt uitgevoerd, ga je naar een volgende toestand. Nou ja, de compositie van statements, dus de compositie van die rijtjes van wat hij al heeft uitgerekend. Bij een if kies je welk rijtje ga ik dat nou doen, afhankelijk van de begintoestand. Ja. Dus je kunt die berekeningen zien als rijtjes van toestanden. Ja. Maar één klein. Ja. Uh, Misschien knullig iets, maar het is wel belangrijk om te merken dat is, voor onze taal is dat zo, omdat een programma werkt maar op een eindig aantal variabelen. Ja, dat is wel, dat is wel belangrijk. <laughs> dus hè? dat is wel een dingetje. Ja, ja. dus dat dat We zeggen eigenlijk alleen de enige reden. Kijk, als ik een, een statement heb die alleen maar werkt op de variabelen x, y en z, dan hoef ik natuurlijk alleen maar te kijken naar de waarde van x en z, y en z. Ik hoef niet naar al die andere. Ja, dus, dus dat is dat, Dus ik zei net we hebben een rijtje van toestanden. Ja. En stel we willen dat coderen, dan moeten we eerst die toestand coderen. Ja, hè? Precies. Dan en, dan, we, en dan, ja. ja en, waarom ja. kan je de toestand coderen? Ja. Het is een oneindig ding, want ja. het is voor elke variabele en, en he, heb je een waarde. Maar dat is niet het geval bij ons. Nou, vanwege dat, die, eindig, vanwege dat, die hoeveelheid, uh, vanwege die eindige hoeveelheid uh, variabelen die maar gebruikt worden. Ja, maar. Deels ondergraaf ik me nou zelf, want uh, niet in aanwezigheid van die Arrays. Want we hebben unbound Arrays. Okay. <laughs> hm, hoe codeer je die? Ja, codeer je die kan ik de... niet coderen, in zijn geheel niet. Nee. Ah, dus dit, dit verhaal werkt voor programma's zonder Array variabelen? Uh, ja, of met een uh, bound. Ja, gebonden. Met, met, met... Maar ja, want als de Array eindig is... Ja, okay, dan, zegt, dan, kun je, dan kun je weer samengladen tot een ja. weer Dus het ja. geldt niet voor die unbounded race, dan, uh, dan kan... Dus de, onze taal met, uh, zonder uh, bounce voor een race, daarvoor geldt dit uh, niet. Maar, uh, maar als je dus bounce uh, stelt op... Uh, nou ja, je dat is nog niet helemaal... Je, je, maar dit, dit gaat een beetje... Uh, nou ja, het is wel uitdagend. want je zou kunnen zeggen van, nou ja, waarom uiteindelijk in een termineerde programma zijn er hooguit wel een eindig aantal index uit een array Heb je gelezen, gelezen geschreven. of geschreven. Ja, dus wat die array op het begin was, doet er dan niet nee. toe voor nou ja, die dus, berekening? Dus het zou kunnen zijn dat je uh, meeneemt in de toestand afhankelijk. Uh, uh, uh, dus hoe codeer je die array niet, maar als je hem gelezen hebt, dan neem je een bepaalde waarde aan en die zet je op die plaats in. Dus eigenlijk wat ik zeg, zou je kunnen zeggen dat je dynamisch een array bijhoudt als een eindige verzameling van paren, index en ah, waarde. Ja. En die update je iedere keer als je een waarde leest, want dan neem je aan dat je een bepaalde waarde leest en dan voeg je die toe. Ja. En dan schrijf je ja, dan voeg je dat paar toe. Op die manier zou je zelfs, geloof ik, in het aanbouwen. Maar dat, zou, uh, dat is wel een interessant om dat eens uh, uit te werken. Of te, hoe, ik, ik vind het wel, is het misschien wel een interessant onderwerp voor een batch scriptie Of voor ja, de, nou ja, dat zou het uit uitwerken doen. van volledigheid ja. in het geval van die erase? Nou ja, of die expressiviteit ja. van die taal bijvoorbeeld met die aanbouwen en erase, bijvoorbeeld op deze manier: van, uh, dat je dus niet van tevoren. He, want dat kan natuurlijk niet, je kunt niet al die hele race, een oneindige functie, die kun je dus niet uh, coderen als een, uh, als een getal, maar misschien kun je, uh, volstaat het om uh, steeds een, een dynamisch groeiend uh, gedeelte, maar wel steeds eindig uh, bij te houden en dat, uh, dat coderen. Ja. Dus ik, ik durf nog niet direct te zeggen dat het uh, niet zou werken voor... Uh, voor uh, uh, voor het er terrein. Maar dan moet je dus wel even een trucje doen. Een hmm. trucje verzinnen. Oké, okay, dit was de, het verhaal over volledigheid. Redelijk beknopt, wel technisch. Maar ja, allemaal toch volgend uit deze simpele... Sorry hoor, dat ik nog weer even terugga. Uit deze simpele definitie. Eigenlijk rolt het, het daar allemaal gewoon uit. En, en dus deze aanname. Oké. Okay. Dan uh, dit tot besluit. De famous last words. Want het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Uh, die relatieve uh, eis... Die, die eis... Of die... Uh, die eigenschap van relatieve volledigheid. Ja, dat klinkt natuurlijk vrij uh, zeg maar soepeltjes. Ik bedoel, je zou bijna zeggen... Ja, op die manier kan ik wel al... Uh, uh, kan mijn broertje het ook, uh, kan hij ook wel een willekeurig bewijssysteem volledig uh, bewijs. Nou, dat gaat hier echt helemaal op. Er zijn talen die zelfs niet relatief volledig zijn. En daar wil ik de volgende keer wel iets meer uh, over zeggen. Dus zo, zo uh, zwak als die ijzel is, hè, zo, zo makkelijk het lijkt dat een willekeurig uh, boven een bewijssysteem daaraan voldoet, hè, alle valid en expressiviteit van de fractie-speerconditie, toch zijn er uh, praktische programmeertalen, niet helemaal, uh, maar wel higher order, programmeertaalconstructies te vinden, waarvoor er überhaupt geen relatief volledig bewijssysteem staat. Maar goed, dat, uh, dat bewaren we voor de volgende keer. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. No? <laughs>